En uh, toen wilde de voorzitter van, uh, van de jury al op donderdag, terwijl ik had verwacht dat ze vrijdag zou bellen. Dus uh, ja, nee, helemaal leuk en uh, spannend, ja. Allereerst natuurlijk hectisch, want alles moet in één keer uh, online. Uh, we hebben een uh, spoedcursus uh, uh, Teams natuurlijk met z'n allen gehad in Microsoft Teams. En uh, ja, heel erg mooi is ook hoe we met uh, elf simulatiecliënten bij ons oefenen ze met gesprekstechnieken. En dat dan acteurs, elf acteurs, tegelijkertijd ingelogd zaten. En uh, ja, uh, synchroon op dezelfde tijd, dezelfde plaats, uh, studenten allemaal aan het oefenen waren hè, met die gesprekstechnieken. En nou, dat had ik voor corona nooit vermogen uh, gehad. Nou ja, het persoonlijk contact is iets waar je online nog meer aandacht voor moet hebben. Omdat mensen ook compleet van de radar kunnen verdwijnen. Um, dus wij hebben ook heel veel in kleinere groepen gewerkt en dan dat studenten ook veel zich vrijer voelden om dingen te zeggen dan dat we met een hele grote groep tegelijkertijd zaten ingelogd. En ik heb met een aantal uh, studenten waarvan ik echt uh, zag, voelde en merkte dat het niet goed met hun ging. Daar heb ik gewoon één keer in de drie weken een teams afspraak mee en dat is gewoon even bellen van hoe gaat het met je, uh, wat speelt er, kan ik je ergens mee helpen, is het alleen een luisterend oor. Ja, nou er zijn natuurlijk ook een heleboel mooie dingen gebeurd. Ondanks dat het, uh, het moest. Hè. Het kon niet anders. Maar uh, er zijn ook mooie dingen uh, gebeurd. Zoals het laagdrempelig oefenen met die simulatiecliënten waar we het al eerder over hadden. Uh, maar ook uh, kennisclips gewoon inspreken, een powerpoint, voice-over. Mensen kunnen het zelf beluisteren, stoppen wanneer ze willen, uh, doorspoelen wanneer ze willen. In het echt kan je iemand niet doorspoelen. Nou, dat kan uh, online wel. En vind ik ook uh, tijd en plaats uh, uh, dat dat niet zo meer gebonden is aan elkaar. En ik heb ook een student die uh, op heel hoog niveau aan het rugby is. Die gaat naar Japan en die kan nu straks gewoon het onderwijs blijven volgen. Ja, hoe gaaf is dat?